Ja, we zijn live ja, op de rustplek bij de jonge honderd. Hoe uh, gaat het? Goed. Ja? ja. Heb je het een beetje naar zin? Ja. Hoe is het met jouw voetjes en uh, dingen? Nou, een beetje moeie voeten maar. Beetje een beetje moeie lagen. voeten. We zitten nu op 20 kilometer. Iedereen hangt hier heerlijk onder een boom te hangen. En uh, jij gaat over door? Ja. Waarom? Omdat ik... Um, al best wel lang aan het parisieren bent. Je hebt genoeg gerust. Ja. Gaat het goed? Ja. Oké, okay, zien we je bij de finish dan? Ja. Gezellig. Nou, gaat weer door. oké. En hier zitten nog allemaal mensen eventjes heerlijk te rusten. Ik, ik schuif ertussen. Ga je ook weer door? Uh, ja. Kijk, helden dikkels zijn het. Knallen. Zo, ja. so. en dan gaan we even oh. hier. Want we hebben een special guest vandaag. En die special guest is Juvat Westendorp. Um, en die heeft gespeeld in goede tijden, slechte tijden, er is hij dood gegaan. Ah, en, uh, maar hij leeft, uh, hier is hij nog wel. En in, eh, uh, So You Think You Can Dance natuurlijk, daar zat hij ook. Dus ik kruip even hier tussen de kinderen en Juvat, gezelligheid. Zo, zo, zo. Kan ik hier tussen, jongens? Ja, natuurlijk. Zo, so, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Jongens, hoe gaat het? Goed. Zijn jullie een beetje blij en gelukkig? Ja. Die zijn nee? Zij nou, zei Luca nou wie nee? Ik oh. Oh, oh. Oh, man, oh man, oude man. Hey uh, Luca, waarom zei jij nee? Dat well. was woud. Was woud? Zei woud nee? Nee. Wat dan? Ja. Wie nee? Ja. Ja. Wat is het nou? Als was Luca. Luca zei nee. Vertel even, vertel. Wacht, ik ga jou even microfoontje geven. Microfoontje nog wel. Ja, dat is het? Oh wacht. Ga ik niet teruggeven. Nee, dat was ik al bang voor. Zo, zo, zo. Okay. Altijd even zorgen even dat dat goed gaat. <tanslacht> <zo. tanslacht> Zo, klippen we, we het microfoontje we op. Zo, kunnen we je goed horen? Uh, vertel even over je voet vanochtend. Ik had kramp. En toen? Ik, ik, ik Pff, dan heb ik gepauzeerd. En toen? heb ik een paracetamol genomen. Ja, ik heb een op, en nu? Is het weg. Dus nu gaat het wel weer? Ja. Oké, okay, dus we lopen op paracetamol op het moment? Ja. Oké, okay, gaat het goed? Ja. Ben je blij? Ja. Lekker, dat is leuk hè. Ik zeg altijd, kinderen vertellen zo goed, maar deze zegt weer alleen ja of nee. Doet hij gewoon op de pest hoor, Wout. Wout is de hele dag mij al aan het pesten namelijk. Echt heel vervelend zijn al die kinderen. Ik doe het nooit meer, ik doe het nooit meer. En Burrito? Burrito, nou dat bedoel ik dus. Ik noem hem gewoon de hele dag burrito, zo gaat dat. Hé, ik schrijf even hier. Zo. We gaan even hier naar de andere kant. Want hier ja, zit Chupat. Ik geef Chupat, ik geef jou even een oh, microfoontje. Ja. Klink, Ja, ja. Oh. klinkt.